Jongens, ik heb een regenboogtrol gevonden. Oké okay, jongens, er is heel wat gebeurd. Als eerste laat ik zeggen wat ik heb gedaan. Um, zoals je ziet ben ik al behoorlijk ver. Ik heb deze gisteren afgerond, deze heb ik ook gisteren afgerond. En deze heb ik ook gisteren afgerond. Ja, daarnaast woon ik ook in een prachtig huis. Ik heb het zelf gemaakt. Zij hebben namelijk kikkers nodig. Ik weet het, je voelt je heel voelt, Maar we hebben hier een tent. In de wereld zetten, dan kun je even slapen. En als je uitgerust voelt, dan uh, gaan we gewoon door met het leven. Dus ik zie je zo weer. Jongens, ik heb een regenboogdrol gevonden van die hond. Oh, die hond is weg. Maar ik heb een regenboogdrol. Grote dierendrol. Deze dierendrol. Is de stinkerigste en meest vieze van alle dierenpoep, perfecte mest voor je tuin. Why not? Hey, als je dierenpoep kan vinden, die zo is, en dan zegt perfecte mest voor je tuin, why not? Oh my god. En weg is mijn dierenpoep. Waar is hier een toilet? Wij moeten plassen of poppa. Net zoals die dierenrol. En dan is het toch wel openbaar toilet. Huejue. Waar ben je, Boeboe? Nou daar. Hij kwam van die hond dacht ik. Waar is die hond? Ik had die hond gezien hier net. Nee, oké. Okay. Het is bevroren water, maar je kunt nog wel vissen. Ah nee, toch niet? Heb je helemaal geen kikkers? Nettig. Hebben we echt een kikkers hier? Oh nee, We moeten echt naar de jungle toe. Hé, hey, naar kikkers zoeken. Hupsakee, hier zitten kikkers. Hoop ik. Je voelt je ranzig, ja. Kijk wel voorstellen. Het wordt lente, jee! Eindelijk geen sneeuw meer. En we hebben een gestipte kikker gevonden. gaan maar graven. Graven. Eigenlijk moet ik een hond nemen. Die kan dat soort dingen voor mij doen. Oké. Okay. Wij gaan terug naar ons tentje. Die stoppen we terug in ons De En dan gaan we een hond adopteren. Kan je dat? Of kan je dat niet? Hier ergens doen. Ik weet het niet meer. Oké, okay, we gaan reizen terug naar huis. We zijn er weer. Ik denk wel dat we gaan verhuizen Want ondanks dat ik het huis heel mooi vind en alles, vind ik het wel Fokking irritant soms. Weet je, ik haat alle huizen die zo groot zijn, en nu bouw ik er zelf weer die zo groot is. Wat wij nu gaan doen... Kijk, dit bedoel ik nou zo irritant. Dus ik ga even het huis verder afmaken, want ik denk dat dat er ook bij komt. Oké, okay, onverwachts komt mijn zusje dus thuis, dus bij deze sluit de aflevering af. Uh, zal wel weer wat korter zijn dan normaal, maar... Vond je de aflevering nou leuk? Doe geef blauwe duimpje omhoog hier beneden. kun je abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's. En dan zie ik jou graag volgende week zondag om 7 uur terug met een gelukkig nieuw video. En ik word nog eens geappt, ook eens. Dus uh, deze video kan niet beter worden. En er komt nog een melding naar boven. Ach, video, wat doe je me aan. Nou ja, tot volgende week. Doei doei!